Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik een super leuke unboxing doen. Dus zijn ben jullie benieuwd wat ik allemaal besteld heb? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog. En laten we maar snel beginnen. En één ding, let niet op mijn haar, want die steekt een beetje naar alle kanten. Maar alles spullen hier voor me. Ik heb de doos al geopend, want ik kon echt niet wachten. Dus hier in beeld um, komt een foto hoe het hier nu voor mij, hoe het voor mij ligt. En hoe het er dus uitziet. En dan ga ik nu laten zien wat ik allemaal heb besteld. Eerst heb ik deze hele leuke pareltjes. En trouwens, alles kan je bestellen op mijn Instagram account. Dat komt hier in beeld. Want volgens mij staat er niet alles op mijn site. Dus als eerst heb ik deze leuke parels. Dan als volgende heb ik super veel lekker. Echt heel leuk. Het zijn zo zwart en wit. Dan sluitingjes. En het zijn er echt enorm veel. Ik hoeveel het er zijn. Dus hier heb ik er 300 van. Hier heb ik er 200 van. Ja, of ja, ongeveer 200. En hier heb ik 300. Het is echt super, super veel. En van deze heb ik er trouwens 500. En van die parels weet ik het niet zo goed, want er stond geen eenheid bij. Maar ik denk ook zoiets 500 of zo. Of 300, ik weet het niet. Dan als volgende heb ik heel veel polymeerkralen. Ik ga ze er even bij nemen. En in elk zakje zitten er 50. Dus als eerste heb ik hier lipjes. Zo drie gekleurde lipjes. Dan heb ik zo van die hondenpootjes. Of kattenpootjes. Ying en yang in zo'n bloemetje verwerkt. En... Pastel jij Jan en jang Hier heb ik superveel veel hartschalen. Ik denk dat het er 400 zijn. Het zijn zo witte met gouden hartjes. Echt heel leuk. Dan zie ik hier... Um, ik weet nu echt niet of het kettels zijn of het niet stift, één van de twee. En het zijn echt heel veel. Ik zou zelf niet weten hoeveel er zijn, maar het is wel heel leuk. Dan zie ik hier nog hartjeskralen en figuurkralen. Van deze heb ik hier 200. En dat is zo'n mix met van alles en nog wat. Dan heb ik 100 van die pieskralen. En 100 hartjeskralen. In alle kleurtjes. Als volgende zie ik hier heel veel... Heel veel uh, ja, knijkralen. Ik ja, denk dat er duizend zijn en dit is 500, maar ik weet dat niet zeker, want er zijn er echt veel meer, kijk. Dat is echt erg. Dan heel veel verlengstukjes. Van deze heb ik er 100, dat is zo licht zilver. Van deze heb ik ook 100 en dat is zo gewoon zilver. En van deze heb ik er 50, dat lijkt echt heel weinig, maar het zijn er best wel veel. En het is gewoon uh, goud bedoel ik, hiervan was eigenlijk zilver. Ik bedoelde goud. Dan als voorlaatste heb ik 100 parels, gouden parels. En dan als laatste heb ik hoe je het komt zocht. Als laatste heb ik twee rollen Sieraden, edeldraad, een gouden en een zilveren, want ik had echt nog dringend goud nodig. Dan is het alles wat ik besteld heb. En wil je de inrichtvideo's zien, dan kan je beter op mijn TikTok kijken, want daar komen alle in en direct video's op. Dus, dus dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!